Veel van wat je moet weten staat gewoon in je BINAS of misschien wel in je science data. Vergeet ook niet dat er gewoon een register in BINAS staat waarin je kunt zien waar welke tabel staat. En ben je een formule vergeten, bijvoorbeeld fosfaat, PO4-3-, staat dat netjes voor je in BINAS tabel 66B. Kijk in het linkje hoe je je weg in BINAS het beste kunt vinden. Elk puntje is er één. Dus schrijf altijd in ieder geval iets op. Heb je nou een lastige rekensom? Ga dan bijvoorbeeld in ieder geval kijken of je iets om kunt rekenen naar mol. Dan heb je vaak een puntje, maar je hebt ook vaak de eerste stap en dan weet je misschien wel hoe het verder moet. Wil je nou weten wat je het beste op kan schrijven? Kijk dan even naar de 30 dagen schrikende challenge die je ook in Bootcamp-vorm in twee dagen zou kunnen doen. Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je zit bij je toets, je komt ergens niet op. En je loopt de deur uit en in één keer, pling, daar is dat antwoord. Wat je bij het examen moet durven, is om even vijf minuutjes pauze te houden. Vijf minuten wegdromen over een mooie lange zomervakantie zonder coronaregeltjes. En wie weet, als je dan nog een keer naar de vraag krijgt, pling, heb je het antwoord in één keer wel. Lezen, lezen, lezen. Je hoort het je Nederlands docent vaak zeggen. Je hebt er honderden uren Nederlands gehad. En toch is lezen bij het scheikkelingssamen vaak lastig. Lees eerst de vraag en dan pas de tekst erboven. En ga dan op zoek. Als een rekenvraag is, ga op zoek naar getallen. Bij een reactievergelijking ga op zoek naar formules. De laatste zin voor een vraag helpt je vaak op weg. Dus lees die even drie keer door voor je de vraag echt gaat beantwoorden. Specifiek antwoord geven. Dat is belangrijk. Geef echt antwoord op de vraag. Ga niet vage dingen zeggen zoals, ze reageren met elkaar. Ja, wat reageert met wat? Eh, als je een getal opschrijft en er staat 73, wat is dat dan? Gram, mol, eh, examenfeestjes, weet ik veel wat. Dus zet erbij welke stof het is en wat het getal betekent. Zo specifiek mogelijk altijd reageren. Uit het aantal punten wat bij een opgave staat, kun je zien hoeveel stappen je moet zetten. Hoeveel werk het is. Dus bij een vraagje met één punt is het vaak één klein dingetje waar je op moet komen, hoeft er geen lang verhaal te staan. Maar als er staat, leg uit en het is drie punten, dan moet je dus niet met één zinnetje antwoord geven. Bij rekenvragen is het zo dat als een vraag vier punten waard is, dat je dan vier denkstappen moet zetten. Niet dat die super moeilijk is. Dus zet in ieder geval een paar van die stappen dan. Dus. Als je een vraag hebt waarbij je ze moet uitleggen of beredeneren, eindig dan met een zin die begint met het woordje dus. Trek dus een conclusie. Bijvoorbeeld als er staat, leg uit waarom water goed oplost in ethanol op microniveau, dan kun je zeggen, watermoleculen en ethanolmoleculen hebben beide OH-groepen en kunnen onderling waterstofbruggen vormen. Dus, lost ethanol goed op in water. Als het kwart over vier is en je zit in de gymzaal, dan komt er iemand binnen die zegt dat je nog maar een kwartier hebt. Gebruik dat laatste kwartier van je schijkende carrière goed. Check je antwoorden. Lees de vraag en je eigen antwoord. Let dan op de significantie. Of je niet een hato bent vergeten. Of je in de juiste eenheid hebt geantwoord. Of er een uitleg bij staat. Of je antwoord op de vraag hebt gegeven. Dat scheelt je al gauw een halve tot een hele punt op je cijfer. Als je nou antwoord geeft op een vraag, kijk dan even of het echt zou kunnen. 800 procent, dat kan bijvoorbeeld niet. Of probeer het even voor je te zien hoe het met die moleculen zit. Een tijdje terug was er een vraag, hoe kun je een mengsel van gassen scheiden? Nou, Dan kun je het afkoelen tot een van de twee een vloeistof wordt. Toch zeiden best veel leerlingen van, gaat het verwarmen tot een van de twee een gas wordt. Maar ja, dan is het dan een gas. Maar als je het even probeert voor je te zien, maak je dat soort foutjes niet zo snel. Als je het filmpje nou kijkt, vlak voor je examen, probeer dan een beetje te relaxen. Lees nog even je samenvatting door. Kijk nog wat laatste filmpjes, maar ga geen moeilijke sommetjes meer oefenen. Kijk ook even een leuk filmpje om even te ontspannen. Heb er vertrouwen in dat je het kan. Het is echt niet zo moeilijk als je denkt. Ga er gewoon voor. Ik wens je superveel succes!